Ik ben Rebecca Meijer, ik heb osteognese imperfecta en ik doe aan racerunnen. Doktoren raden mij af om te sporten, maar ik train iedere dag. Door sporten heb ik meer longinhoud, een betere conditie en de kracht om bijvoorbeeld mijn studie te doen. Sporten geeft mij energie om te leven. Jij kent je lichaam het beste. Want ik verzeker je, sport doet iets met je. Ik wil even zeggen dat ik je ontzettend bewonder in alles wat je doet. We zijn echt super, super, super, super trots op je. Je bent een topper. Nou, zo lief.